And I have to say, um, when I mention our names like Mrs. Merkel, um, even uh, Vladimir Putin, and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now is the young generation, like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, pres of uh, Argentina, and so on, is that we penetrate the cabinets So yesterday I was at a, at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of uh, half of this cabinet, are for uh, are actually young global leaders of the world. Right. Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and uh, it's true in France now. Mm -hmm. I'm here with the president, who is a young global leader. But what is important for me. Daar komt hij, World Economic Forum. Mark is gisteren naar Dresden geweest en hij wordt nu opgewacht. Hij komt normaal nooit van deze kant. ook, oh, World Economic Forum. Het tasje. Het tasje, het tasje. Dichterbij, dichterbij, dichterbij. World Economic Forum. Het staat op de tas. Het logo. Sorry, excuus. Een weftasje. Maar hij heeft dus een World Economic Forum tasje en daar loopt hij dus al altijd al mee. Heb je het logo? Ja, het een... Mooi hè? Maar de pers die zendt het niet uit. Ja, Eer, film even dat World Economic Forum tasje. He? Jeroen, doe je werk. Hij heeft het logo heeft hij nu omgedraaid. Maar zo werkt het dus. En dan die lulkoek over die formatie, hij vindt het best die dimensionaire status. Dat tasje. Hij loopt dus altijd al met een World Economic Forum tasje. Zo gaat dat. hè? Mooi tasje hey, trouwens, meneer hey, Rutte. Wat zei je? Ik zeg een mooi tasje. Wat? Vind ja, je niet? Het is van, ja. de, van de gozer. Dat... Oh, goed. hey, goedemorgen. U draagt hem toch al drie jaar, toch? Ik heb hem ik denk al vijf, zes jaar, want je kent mij vou je niks weg als het niet stuk vijf tot zes jaar ik denk al zes jaar oké okay, nou ik kom ieder jaar in Davos bij uh... bij? bij bij het woord in voor. bij de Swaap. dat heb ik een paar jaar geleden gehad ja. oké okay. nou fijne dag hè wow. nou hij heeft hem dus al vijf aan zes jaar een tasje dat, uh, dat wist de pers ook wel natuurlijk maar ja ze hebben het nooit gezegd dat is toch wel een onthulling toch ja hij, uh, hij is er heel open over hij is nog niet vergeten hij werkt hier nog hè wat een baan, hè? Gewoon liegen, je mag liegen, liegen, liegen. En meerdere CEO's van hele grote bedrijven, er zitten maar heel veel grote bedrijven worden geleid door complete idioten. Ons land ook, hè? Hij is er nog. En daar is het oude gebouw, het oude hoofdkwartier van Rijkscommissaris Arthur Seys Inkort. Hij heeft het wel toegegeven. Hij komt er al, al zes jaar bij Indavo, bij Klaus Swaap. Maar door wie wordt Klaus Waap aangestuurd.